Ik ga in over beeldmateriaal, want uh, schrijven en tekst is enorm belangrijk, maar je kan eigenlijk bijna niet zonder beeldmateriaal bloggen en posten. Mensen, de aandacht wordt veel sneller getrokken door beeldmateriaal dan door tekst. Je hebt een, een afbeelding ook veel sneller gezien dan dat je eens zin tekst hebt gelezen. En een afbeelding roept ook meteen een bepaalde emotie op. Dus als je mensen mee wil nemen en wil prikkelen en nieuwsgierig wil maken, dan is een afbeelding de eerste manier om dat te doen. Eerder nog dan tekst. Dus het kost tijd, het kost moeite, maar probeer bij elke blog en bij elke post een passende afbeelding te hebben. Dan levert je echt veel op.